Gateway. Now you see it, now you don't. Gateway is een installatie die je uitdacht om de wereld rondom jou een vraag te stellen. Het vanzelfsprekende wordt betwist en betrokken wordt een nieuwe maatstaf. Het laat jou zien wat mogelijk is wanneer de alledaagse wetmaatigheden wegvallen. De bedoeling is dat mensen eenmaal ze de Gateway gezien hebben, niet meer kunnen teruggaan naar de echte realiteit.